Goedemorgen. Uh, het is voor jullie nu 10 uur. Ja, het is voor hun nu tien uur toch? Uh, dat weet ik niet. Het is uh, hier kwart over negen in ieder geval. Oh, nou. Oh, je hebt uh, een microfoon. Heel goed. Staat die andere ook aan? Ja. Nou, oh, succes zou ik zeggen. Nou, dan ga ik naar boven toe. Want ik wil jullie wat goede inspiratie geven. En met goede inspiratie bedoel ik, ik loop naar boven. Mijn kamer is een puinhoop. Ah, oh, lig hier, uh, Kit Nuggets, dat ik gepakt was ik honger kreeg. Mijn kamer is een beetje rommeltje en ik kon gisteravond niet slapen, dus ik heb een lijstje gemaakt met wat, met wat ik vandaag allemaal moet doen. Hier is het lijstje. Yay! Die zit open. Dan pak ik mijn potlood en dan ga ik hier hem um, doorstrepen. Dus inkleuren. Dan alle vliestekens plus knuffels in de was bij de wasmachine leggen. En die slaapt naast mij. Hier stap ik. Dus ik ga even alle vliestekens pakken. Hier liggen nu alle vliestekens. En die ga ik bij de was leggen. Uh, bedden goed afhalen en uh, bij de wasmachine leggen. Uh, dus dat is deze en mijn kussen. Dus die ga ik even afhalen. Ik heb hier nu die was. Mijn bed ziet er nu leeg uit. Ik ga dit nu in de was leggen. En ik was even iets sneller. Want ik heb hier de dekens gehangen. Alvast. Oh. En oh. Hier heb ik de dekens opgehangen. Het ziet er nu zo uit: heel leeg. Nu heb ik beddengoed afhalen gedaan. Dekens over de deur hangen. Ja. Oké. Okay. Nachtkastje opruimen. Dit is mijn nachtkastje. Uh, ik heb hier mijn afstandsbediening voor mijn televisie. Daar. Die. Deze heb ik voor het licht. Daar. Ja, dat vooral. Dus ik ga dit en dat opruimen. En ook wat hierin zit. Dat is ook een troep. Jee. Ik ga opruimen. Ik alles uitgezocht. Dit is wat ik wil hebben, maar blijven hebben. Dit is wat ik weg doe, dat is hier. Hier is een kastje. Dat is dit wat allemaal in de prullenbak mag. Hier heb, hier heb ik belangrijke dingen in zitten, zoals mijn telefoon en uh, licht dingetje, want dat ik die kwijtraak. Dan maakt het de pin uit. Oh, ik zie hier nog even een armetje liggen. Dit is nu een soort van schoon. Ik denk dat ik hier eerst even de Swiffer doorheen haal. Dus uh, hieronder ook. Dus ik haal het kastje weg. En als dit wat je ziet. Ga ik hier even Swiffer overheen halen. En dan dit allemaal terug indelen. En een grote tas pakken voor alles wat ik weggeef. Uh, mijn nachtkastje is gedaan. Uh, even kijken. Ik heb hier. Heb ik dit. Dit is opgeruimd. En uh, dit is. Oh. En dit is opgeruimd. Dan, dan ga ik mijn schone kleren in de kast die liggen op mijn bureau. Dat ga ik nu doen. Maar eerst ga ik hem aanstrepen. Nu de schone kleren in de kast. Al mijn schone kleren zitten in de kast. De kast ga ik zo verder. Ik heb hier al mijn vuile kleding liggen. En die ga ik in de wasmachine doen. Ik bedoel in de wasmand. De vuile kleren die ik op dit moment kon vinden, die liggen in de was. Ik heb nu dit nog over. Nu gaan we naar het lijstje toe. We hebben al best veel dingen gedaan. Ik ga nu mijn bureau opruimen. Dit hoort bij mijn bed. Dat leg ik even bij mijn nog kleren die ik nog ga gebruiken. Hier een ring. Die ga ik ook zo even neerleggen. Ja, zo ga ik verder. Het is niet heel interessant, maar uh... ik heb wel een schaar die zit aan elkaar vast. Ik krijg hem niet meer los. Mijn bureau is opgeruimd. We gaan nu verder naar... Uh, wij hebben en wat er omheen zit opruimen. Wat een klus. Ik heb besloten om het strijplankje weg te doen. Hier en dan staan er ook nog allemaal andere dingetjes. Oh. En ik heb hier alles wat nog over is. Ik heb ook nog op mijn bed heel veel liggen. En we gaan nu verder naar de volgende. We gaan nu naar uh, haar slash make-up kastje opruimen. Dat is deze. Ik ga die maar even opruimen. Dit is ook opgeruimd. Het duurt niet heel lang. Alleen borstels even netjes zetten en zo. Nu gaan we verder naar alles onder kasten en bed opruimen. Hier heb ik het al gedaan. Hier onder de kast uh, weet ik niet. Uh, moet ik nog wel wat dingetjes vandaan halen en de kasten daar ook. En dan laat ik even de grond zien. Uh, bijna klaar. Het stinkt hier echt enorm, want ik heb wat gevonden. Hier. Ring. Echt super. Goor. Ik ga nu even iets meer uit de buurt staan. En dan ga ik even dit allemaal uh, opruimen. en de vuilnisbak gooien. En dit ook. En dan is mijn kamer gewoon bijna allemaal schoon. En uh, opgeruimd. Ik heb hier nog wat spulletjes liggen die ik nog moet opruimen. Of die nog weg moeten. Ligt hier allemaal zand. Want ze slaat hier natuurlijk ook. Ik moet nu nog het best doen. En daarna ga ik naar het volgende toe. En dat is... De kratten uitzoeken. Dat zijn deze. Maar uh, eerst maar even. Het bed. Bed leeg. Grond leeg. Zand daar. Ui. Het is nu tijd om de kratten uit te zoeken. Ik ga ze even van, van elkaar afhalen en hier neerleggen. En dan ben ik zo bij wie terug. We hebben hier krat 1. Er zit ook nog kleding bij en zo. En dit, is krat... oh. en dit is krat 2. En er zit allemaal troep in. Dus uh, ik ga het even uitzoeken. De kratten zijn allemaal weg. Kijk, helemaal leeg. Au. En ik heb hier de knuffels neergezet. Het nog steeds open. Het begint hier wel echt warm te worden. Uh, ik ga het nu even aanstrepen dat ik het heb gedaan. En nu kleding uitzoeken. Plus zoomkleding pakken. Dus ik ga eerst de zoom. Nee, ik ga eerst spullen uitzoeken. Tadaa. En daarna ga ik de zomerkleding pakken. Oké, okay, ik was echt super snel klaar. Oh, mijn ding is zo. Dit gaat allemaal naar beneden voor de winterkleding, dit gaat naar het goede doen. Dit moet ik nog even opruimen. En hier zitten de spulletjes van Alice in. Want Alice slaat hier natuurlijk ook. En dan heeft ze dit. Ik ga ook even een nieuw bot voor haar pakken. zo. Um, ik ga even de zomerkleding pakken. En dan de winterkleding in vuilniszakken. En die dan weer in hetzelfde krat. Mijn zomerkleding en kleding die, die ik niet heel graag aantrek. Die zitten hier. Ik ga nu... Deze winterkleding ga ik hierin doen. En trouwens, als je denkt van... Huh, He, Tessa, heb je nog helemaal geen trui meer in de zomer? Jawel. Jawel, want mijn trui, die zitten in de was. En die uh, wil ik wel gewoon zo bij me houden. Dus ik ga dit in mijn kast leggen. En dat in velsakken doen. En in het krat. Oh, het heeft even geduurd. Maar dan heb je ook wat. Mijn kamer is zo goed als klaar. Oké, okay, alles van de grond. Nou ja... Zo goed als alles van de grond. Dus dat is een. een rechterhand. Check. Alle vieze kleren in de was. Ja. Uh, alle troep bij. Uh, oh. Zo. Alle troepen bij het vuilnis. Ja. Spullen die je niet gebruikt in een aparte tas. Ja, ik heb beneden uh, kratten staan. Oké. Okay, nu gaan we schoonmaken. Yes. Zo, het bedje van mij en van Alice is helemaal klaar. Uh, ik ga nog even mijn moeder vragen of ze dit even om mijn deken heen wil doen. En ik denk niet dat ik mijn deken nog ga gebruiken. Maar het is gewoon altijd fijn om te hebben. Dan leg ik hem hier opgevouwen. Nee. Leg ik hem. Hier opgevouwen neer. Dus dat ga ik even vragen als je dat even wil doen. En dan ben ik zo weer bij je Vond je dit nou een leuke video? Laat vooral een duimpje achter omhoog. Vergeet niet te abonneren. En we zien jullie volgende week weer. Doei doei!